4 juli, Jongensleden waren wij hier ook bij de opening van uh, het Spoedplein. Dat was dan uh, officiële opening zo gezegd. En uh, daar waren heel veel van genomen. Burgemeester Borsfeoster, uh, wethouder uh, Wouter Struik, jullie natuurlijk allemaal. Wij ook personeel, hadden ik het borreltje erbij genomen. Wij waren het ook samen. En uh, nou ja, wij uh, hebben natuurlijk uh, sinds onze oprichting... Uh, augustus 2017 uh, hebben wij in onze uh, jaarlijkse programma's staan dat wij een uh, acute zorg uitreiken aan de organisaties die zich verbeteren op acute zorg. En uh, de eerste keer dat we dat konden doen, ook vanwege de coronapandemie, uh, was uh, ook hier in de regio aan 23 de zorgmedewerkers. Uh, wij zijn hier natuurlijk ook geweest, we hebben hier 450 mensen. In zonnetje gezet en ook de spoedpost, maar ook de huisartsenpost. We zijn toen de hele dag aan het rondreizen geweest, van die 23 uh, um, zorgduim, acute de zorgduimpjes dus uit te reiken, maar dan in perso. En uh, Vorig jaar hebben we dat aan de uh, burgemeester aan betalen Omdat hij vindt omdat hier een ziekenhuis moet En wij ook. Maar goed, dat is een ander We zijn bij de opening geweest en we vinden dat de ontwikkelingen die er nu zijn: dat er een één ingang is voor acute spoed voor de inwoners van de omgeving, de regio. Nou ja, we gaan hem zo dan uitkijken. Dan mag u dan Oké. Okay. Nou, dan neem ik graag de acute zorg daar dit jaar iemand van namens alle medewerkers van het spoedplein en. Nou, we zijn ook heel trots op het spoedplein. En dat was het Kinisten Medisch Centrum te samenwerken met de huisartsen om, om de acute zorg hier uh, te verbeteren en goed te organiseren. Dus nou. Ja. Dankjewel. je Mag hem uitpakken? Dan uh, zie je ook dat het is precies. Er zit ook nog een kaart bij. Uh, wij strijden natuurlijk nog steeds voor een volwaardig zinnetje. Dat is, is uh, Dat is in ieder geval een hoofddoel eigenlijk. Maar dat is voor door. We hebben nu in ieder geval een opening. Zodat we, we geen ingang van de spoed, hij in hulp zeg maar. is dus of ja. en PMC. Uh, dat, uh, dat is in ieder geval nu gerealiseerd. Dat is een heel, uh, heel mooi standpunt. Op het andere punt zou het volgens mij eens dat het al eens zijn. Zo, had ik het idee, dan zal ik u alvast de kaart overhandigen. Ja, die mag misschien dankjewel. even pakken. Ja. Zo. Ja. Even, ja, dat is hem. Uh, en, dan, uh, en dan nog een mooie kaart. Hele prettige. Kerstdagen. Met de felicitatie. Ik wil nog uh, terugzien in de toekomst. Zeker. Als het dan ons ligt wel. Ja. U weet ons te vinden toch? We maken ja. er wij hebben alle vertrouwen in het licht. Wij zijn ook voor het personeel, hè. we zijn ook voor een goede organisatie. Wij zijn medestanders, hè? Ja, goede zorg voor de patiënten hier in de regio. Ja, dat mag je wel eens oneens zijn, maar... Ja. Nee. nee, daarom. Goede zorg, daar gaat het. Mm. Wij hebben het wel hetzelfde doel om voor onze inwoners te zijn bij acute nacht. En dat is uh, waar we allemaal bestaan. Ja. Top! Ja. En jullie ook een uh, succesvol jaar? Ja, nou, hetzelfde. En bedankt. Ja, oké. Okay. Ja, mooi. Nou, we hebben de jas weer aan.